Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video in onze serie Training Lightburn voor beginners. Als ik me niet vergis, deel 13. Um, vergeef mij de slechte lichtsituatie hier. Um, hierboven is dat wat lastig, zeker in het donker en in de winter is het nu eenmaal donker. Um, wat wij vandaag gaan doen met Lightburn is, uh, we hebben de vorige keer. ...de vensters aan de rechterzijde van het scherm, de bovenste vensters gedaan. We gaan nu beginnen met de onderste vensters. Ik weet niet of we in één video alle drie de vensters die daar op dit moment staan kunnen behandelen. Als dat niet zo is, dan uh, komt daar weer een nieuw deel voor natuurlijk. Um, mocht het wel lukken... Dan kan het zijn dat deel 14 misschien wel het laatste deel is. Daar moeten we even naar kijken. Althans voor de beginnerstraining Lightburn. Daarmee zeg ik niet dat ik later niet video's met wat gevorderde zaken uh, laat zien. Um, maar dan heb je in ieder geval kennis gemaakt met Lightburn. En daar gaan we nu aan beginnen. We gaan beginnen aan deel 13 van de training Lightburn voor beginners. Veel plezier. Zo, daar zijn we dan weer in Lightburn. Um... Deel 13 van onze training Lightburn voor beginners, waarbij wij het gaan hebben aan de rechterkant van het scherm, de drie venstertjes hieronder. Overigens, even voor alle duidelijkheid, je kunt die vensters natuurlijk verslepen en op andere plekken neerzetten. Dus het is toevallig zoals de settings zijn in mijn Lightburn, um, is dat wat je hier aan de rechterkant ziet. We gaan beginnen met de eerste van de drie en dat is de Kunstbibliotheek. Kunstbibliotheek. Het leuke van Lightburn is... Dat je natuurlijk dingen kunt gaan downloaden of dingen maken. Misschien ook zelfs wel in een ander programma als CorelDRAW of, of voor mij part via een website als Imager. Um, maar je kan ook je eigen bibliotheek opbouwen. Uh, en er zijn voldoende plekken op uh, het internet te vinden waar je hele sets met cliparts kunt downloaden. Of met achtergronden borders of, of zeg maar om, uh, omrandingen borders. Nou en daar kun je een kunstbibliotheek van maken. Je ziet het al een heel klein beetje staan bij mij daar aan de rechterkant. Je ziet de alfabet, animals, anem, bier, enzovoort. Nou, laten we voor de grap even cartoons doen. Dan krijgen we de, de dingen te zien die in mijn cartoonbibliotheek zitten. Die heb ik overigens niet zelf gedownload. Ja, ik heb is wel gedownload, maar er was iemand die die set aanbood, zeg maar. En dat zien we dan dus hier. Uh, Alvin in de Chipmunk. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Daarboven zie je de grootte van het pictogram. Die kan je dus vergroten. Je kan dus deze afbeeldingjes vergroten of verkleinen. Maar je moet wel bedenken dat als je het vergroot, dan zie je er bijvoorbeeld maar eentje staan. En dan moet je voor elk icoontje naar beneden scrollen. Op zich ook niet erg, maar het kan uh, lastig zijn. Um, hoe werkt dat dan? Stel, ik, um, ik wil Alvin 1 hebben. Deze hier. Dan klik ik hem aan en ik sleep hem gewoon naar mijn scherm. En voilà. Ik heb Alvin daarin staan en dat kan ik dan dus gaan bewerken uh, om dat te gaan lezen. Oh, mooi. Uh, ik wil het niet uit de bibliotheek verwijderen. Daar uh, moet je even mee oppassen, want niet alleen dit was geselecteerd, maar ook dit. Dus ik ga nu even hier klikken en ik verwijder de afbeelding weer van mijn werkblad af. En ik laat het in de bibliotheek staan. Hoe kan ik nou uh, met die bibliotheek wat dingen doen? Want daaronder zien we een aantal dingen staan. Daar komen we overigens ook weer de term project tegen. Uh, project geeft aan mij altijd het idee dat, um, um, dat je zeg maar iets aan het maken bent en dat je dan een afbeelding daaraan toe wil voegen. Maar je hebt net al gezien dat je dat ook kunt slepen. Dus eigenlijk is het, zeg maar, stel dat ik Alvin nu weer op het scherm wil hebben, dan zou ik dus ook kunnen klikken hier op afbeelding toevoegen aan project. Zie je dan is Alvin er ook weer. Maar je kan ook slepen dus. Dat is, dat is dus eigenlijk misschien nog wel net zo makkelijk, maar dat is even een, een apart verhaal. Dan krijgen we daarnaast nieuw. Dat is een interessante, want nieuw betekent eigenlijk dat we um, ja, een nieuwe groep hier maken. Nou, dan moeten we even weten van waar die groepen dan staan. Uh, en dat is waar jij je Lightburn-bestanden hebt opgestaan. Nou, bij mij zit dat in mijn documenten, dus ik doe dat even openen. En dan in mijn documenten zit een map die heet Lightburn. Even kijken waar die zit hier zo. En in die map Lightburn zit een map die heet Art. En daar, als ik die open, moet je maar eens opletten, dan zie je alfabet, Animals, Arnhem, hier, kijk met name hier in die bibliotheek, dan zie je dat zouden staan, borders, enzovoort, enzovoort. Niet dat ik hier nu dat bestand zelf moet maken, maar dat doe ik via die nieuw button. Dus ik zeg hier nieuw En dan zeg ik, ik wil een map hebben, en die moet dan dus weer op diezelfde plek komen, hè. dus documenten Lightburn. En dan Art. En die noem ik eventjes uh, Lucky Luke. En je wel, uh, stripfiguur. Klik opslaan. En je ziet aan de rechterkant in die kunstbibliotheek zie je Lucky Luke verschijnen. Er staat nog niks in. Hoe voeg ik dan iets toe aan Lucky Luke? Nou, hoe voeg ik iets toe aan Lucky Luke? Moet ik dat gaan importeren? Nou, ik ben even naar Google gegaan. En in Google kun je afbeeldingen downloaden. Dus ik ga die afbeelding van Lucky Luke downloaden. Ik zeg afbeelding opslaan als, die zet ik even simpelweg op mijn bureaublad. Ik noem hem even Lucky. Zo, ik zet hem op mijn bureaublad. Ik ga naar Lightburn en ik zeg hier bovenin, dat is de vierde knop van links, importeren. En als ik ga importeren, dan doe ik Lucky importeren, want dat is degene die ik gepakt had. Hier zul je zeggen, hij is nou in zwart-wit. Ja, dat klopt. Waarom is hij in zwart-wit? Dat is nogal logisch. Je kunt die in kleur lezen, althans niet op hout en zo. Ja, met een Mopa lezen kun je ook metaal in kleur lezen. Maar je kunt niet in kleur lezen. Dus de afbeeldingen worden in Lightburn altijd in grijswaarde of in zwart-wit of zo. Nou, Nu heb ik hier Lucky Luke staan. Dan moet ik hem selecteren. Ik klik hem aan. En zo zowaar onderin, onder die afbeelding toevoegen aan project is ook afbeelding uit project importeren toegevoegd. moet ik wel zorgen dat ik die map Lucky Luke dus hier geselecteerd heb. Ik zeg nu afbeelding uit project importeren. Ik noem hem Lucky1. Ik zeg oké. Okay. En zie daar, de map Lucky Luke heeft nu Lucky Luke aan boord. Dat is makkelijk. Dus een nieuwe map maken is dus een kwestie van nieuw. In de map waarin die art staat, daar een map maken met de naam zoals jij dat wil, in mijn geval dus Lucky Luke. En dan vervolgens een afbeelding importeren hier op het werkveld. En die afbeelding selecteren en dan importeren in, um, het, in uh, de bibliotheek. De knop importeren die ik gebruikte op het werkblad hierboven in die vierde van links, die staat hier ook in die kunstbibliotheek. Daar rechtsonder zie je hem staan, importeren. Zou ik nou Luke -luk aanklikken, dus hier zo in, de, in die bibliotheek. Dan wordt daar ook verwijderen zwart rechtsonder. En dit is dus de mogelijkheid om uit deze afbeelding ook weer uit die bibliotheek te verwijderen. Er missen hier nog twee knoppen. Dat zijn die twee met laden en afladen. Nou, dat zal ik je even uitleggen hoe dat zit. Kijk, het kan zijn dat je hier op een gegeven moment zoveel mappen hebt, dat het eigenlijk onoverzichtelijk wordt. Dan zou je dus kunnen zeggen van, weet je wat, ik wil op dit moment dat vissen, want ik ben niet zo'n visser, dat ga ik even doen. Ik ga die vissen afladen was dat heet. Dus ik klik vissen aan. En dan klik ik daaronder op afladen. Dus die wil ik niet meer in die bibliotheek zien. Daarmee wordt die dus niet weggegooid van je harde schijf. Hoppakee. Afladen en weg is die. Zie je dat? Stel nou, ik wil hem weer terug hebben. Dan klik ik op laden. Dan moet ik weer naar diezelfde map waar ik net zat, waar die art zat. Dus ik moet naar die documenten Lightburn Art Fishing hier staat die. En eens weer terug in mijn bibliotheek. Dus ik kan die bibliotheek ook op to date houden. Geordend houden en dat soort dingen meer. Het is altijd handig om te hebben. En er zijn zelfs mensen die slaan elk object dat ze hebben hierop. Ik vergeet het nog wel eens. Maar het is wel handig om te hebben. Want stel, er komt iemand bij je. En die zegt van, joh, ik wil eigenlijk even snel iets gemaakt hebben. Want ik heb een verjaardag vanavond. En ik noem wat. Ja? Dan kan je dus met hoe meer jij hier in de bibliotheek hebt staan. Hoe meer jij aan dingen kan maken. En dat is dus interessant om te hebben. Dat is het blad, het venstertje kennisbibliotheek. Ga naar het tweede venstertje, en dat is een extreem belangrijke, dat is het venstertje lezer. Ik ga hem even voorzetten. Ik kan je niet laten zien hoe het werkt, want ik heb de lezer hier niet op zitten, maar ik kan wel zeggen wat de knoppen doen. Op het moment dat hij met een lezeropdracht bezig is, kun je het zien als een cd-speler. De pauzeknop om het project waarmee je bezig bent te lezen op pauze te zetten. Of wanneer je in paniek krijgt en dat niet goed gaat, stel je bent karton aan het lezen en dat vliegt in brand, dan kan je op stop drukken om de actie te stoppen en dan zal die ook met de lezer stoppen. De startknop is om een project te starten. Dat doe je natuurlijk pas wanneer die goed uitgelijnd is en wanneer alles helemaal ready, set en go is. Ja, dan druk je op de startknop. Maar daar zijn die drie knoppen voor, dat is makkelijk. Krijgen we de volgende, kader vierkant en kader rond. Dit zijn dus hele belangrijke knoppen. Want stel je hebt die Lucky Luke gemaakt van zojuist en je wilt die gaan lezen op een plaatje hout. Ik noem maar wat. Jij ja? Ja, legt dat plaatje hout op je werkbed en nu is de vraag van waar is nu eigenlijk die laser? Uh, waar gaat die nu eigenlijk lezen? Je hebt dat plaatje hout er dan neergelegd, maar die laser die kent dat plaatje hout niet. Dus wat ga je doen? Je drukt op kader en wat er gebeurt, je zult zien dat de lezer naar zijn startpositie gaat. Dat is eigenlijk waar die toolpads, weet je nog dat we hier onderin dat we dat we een, een vierkant een toolpad mee konden geven. Nou, wat hij doet, hij gaat, de toolpad gaat die kadreren. Dus hij trekt als het ware een vierkantje over die plek heen. En als je de kader in de cirkel gebruikt, dan trekt hij een cirkeltje over die plek heen. Maar dit is nog niet genoeg. Dit is een beetje een basis, want daar waar hij stopt, Stel dat je je laser de thuispositie links onderin is, en dat is bij mij het geval, dan weet je dat die links onderin op die toolpad vierkantje staat. Zeg maar daar staat hij links onderin, staat hij op. Ja? We hebben gezien, en dat was bij het um, venster um, verplaatsen, meen ik. Even kijken. Bij verplaatsen dat daar een fire-button was. En dat we het vermogen, die staat hier op 0, maar die kan je op 1% zetten. Ik zou hem op 1% zetten. Ja? Alleen dat heeft bij deze laptop geen zin, want hij hangt niet aan de laser. Maar als we die op 1% zet, 1% is eigenlijk niks. 1% power van die laser is niks. Dat doet hij niks, hij brandt niks. Hij, ja? Maar wat hij wel doet, hij laat een stipje zien. Op het moment dat ik die Fire Button druk, dus ik heb gekaderd, hij staat dus links onder in de hoek van, het, van de plek waar hij gaat laseren. Ik doe de fire button, hij laat daar het lampje zien. Op die manier kan ik mijn object uitrichten. En stel ik wil het nu nog even echt zien, maar ook met het lampje aan. Ik wil hij nog een keer een kader trekt, maar nu met het lampje aan. Nou op dat moment doe ik de shift touch indrukken. En ik druk op kader. Of het nu de cirkel is, of het vierkantje, of het rechthoekje. Als ik dat doe, zul je zien dat hij die kader trekt met het lampje aan. En op die manier kan je heel goed vaststellen of je het plaatje houdt, of dat je onderzet, of wat dan ook. Dat die goed op het bed ligt en dat die ook keurig gelezen gaat worden. En zo kun je dus met een beetje een goed oog altijd dingen recht gelezen krijgen en altijd dingen keurig daar gelezen krijgen waar je het wil hebben. Ja? Goed, dat zijn de twee kaderknoppen. Dan krijgen we het opslaan van de G-code. Nou, dat kan ook. Hè, je kan datgene wat jij gemaakt hebt, want normaal gesproken stuur je het vanuit de Lightburner rechtstreeks aangesloten op een laptop en op die laser. Dus die, die, die laptop die is. Die die doet als het ware die G-code naar die lezer toe sturen en hij leest dat direct. Maar je kan het natuurlijk ook opslaan. Dus je zou hier ook kunnen zeggen, van nou, ik heb dat bestand hier, ik wil dat bestand opslaan nu. Dus ik heb datgene gemaakt wat ik wil gaan lezen. In plaats van op start te drukken sla ik de G-code op. En dan kan ik later die G-code weer inlezen en hem uitvoeren. En dat doe je met die tweede, dus uitvoeren van G-code. Dus opslaan van G-code en eigenlijk is uitvoeren van G-code ook het laden van de G-code. Nou, dan krijgen we daaronder de beginstand en naar beginstand. Nou, de beginstand is om, um, nou moet ik het even goed zeggen, en volgens mij zeg ik het goed hoor, is om een beginstand vast te leggen, te zeggen van dit is mijn beginstand. Dus als ik daar klik en de lezer staat op een ander positie, is op dat moment de lezers beginstand is daar waar jij geklikt hebt op die knop beginstand. En na beginstand wil zeggen dat op het moment dat ik zeg maar ergens anders met die lezer ben, ik heb hem verschoven, om wat voor reden dan ook, om erbij te kunnen of wat dan ook. En ik wil terug naar die positie, klik ik op na beginstand en dan gaat hij dus terug naar die positie. Ik ga eerst even de knoppen aan de linkerkant doen. Rotatie inschakelen. Degene die mijn video's volgt, heeft de laatste twee video's die geweest zijn, dat was een livestream waarin ik de rotary roller gebouwd heb. En... Um, dat was een stream waarin ik mijn calibratie gedaan heb van die rotary tool, die rotary roller. En om die rotary roller te gebruiken, moet ik rotatie inschakelen. Dat wil eigenlijk zeggen dat, die, uh, dat er een apparaatje onder de laser staat. En kijk dus rustig toch naar mijn video's die ik, zeg maar een, die ik kan laten draaien, waardoor een glas meedraait in datgene wat ik laser En ik kan je vertellen... Het werkt fantastisch. Ik heb vanmiddag de eerste echte test gedaan, nog op uh, ja, nietszeggend glas, maar het ziet er perfect uit. Het gaat heel erg goed en daar zal ik binnenkort dan ook een echte video over doen. Dan snijd geselecteerde objecten. Um, Kijk, normaal gesproken heb je die, die, die snijden en lagen dat venster en daar worden de, de, de, de verschillende lagen gesneden en dergelijke. Nou, je kan natuurlijk elke, hè, stel je hebt drie cirkels op dat werkbed staan en die moeten alle drie gesneden worden, maar je wilt ze één voor één gedaan hebben. Dan kan je dat doen door dus elke cirkel een andere kleur eh, op het palet te geven en dan zeg maar... Eh, Kleur voor kleur uit te snijden. Maar je zou ook hier kunnen zeggen: Van ik selecteer alleen het linkse cirkeltje. En ik klik hier op Snijd alleen de geselecteerde objecten. En dan zal die dat doen. Dan zet hij nog een interessante knop bij: Van gebruik de oorsprong van de selectie. En um, dan moet ik. Uh, ja, nou, het is geselecteerd. Uh, Blijkelijk... Uh, ja, nee, het is ook logisch dat het niet werkt. Want ik heb er geen laser aan zitten. Dan zou je kunnen zeg maar, zeggen van. Um, Datgene wat ik geselecteerd heb, dat moet eigenlijk ook de, de positie zijn waar de laser automatisch naartoe gaat. Um, mijn zien zou die dat moeten doen. Ik heb het nog nooit gebruikt, um, dus maak je daar niet te druk om. Dan optimaliseer het snijtraject. Soms hebben lasers en 3D printers de neiging om een heel aparte weg te kiezen. Om dat te lezen wat je moet lezen. Dus zeg maar te beginnen op een hele andere plek waar jij gedacht had. En dan vervolgens eerst aan de andere kant weer verder te gaan om weer terug te keren bij de linkerkant. Nou, heel ingewikkeld. Um, hier kun je zeg maar zeggen van optimaliseer dat snijtraject. Doe dat op een manier die logisch is. En niet op een beetje een vreemde manier. Want dat kan alleen maar leiden tot, uh, tot rare snedes en rare dingen zeg maar. De onderste drie laat ik even zitten. Kom ik het laatste op. Ik ga naar begint vanaf. Nou. Normaal gesproken stel ik die in op absolute coördinaten, maar ik ga het even aanklikken. Absolute coördinaten wil zeggen dat ik hierboven dus kan zeggen van ik wil dit uh, hebben op 200, 215. Daar staat hij nu toevallig ook op. Ja? Um, dat zijn absolute coördinaten. Ik heb gezegd ik moet op 200, 215 zijn. Ik kan ook uh, 190, uh, 300 zetten, want dan gaat hij verspringen. Als ik dit aanklik krijg ik nog een paar mogelijkheden. Dat is de huidige positie, dat is de plek waar mijn lezer op dat moment staat. Het kan ook de plek zijn waar die moet beginnen. He, begint vanaf, heet het. En de laatste is de oorsprong van de gebruiker. En de oorsprong van de gebruiker, dat is bijvoorbeeld bij mijn lezer. En dat kun je zien aan dat groene blokje linksonderin. Dat is linksonderin, dat is de oorsprong van mijn lezer. Ja. Je kan ook nog, dat kan je nu niet. Want je ziet nu bij absolute coördinaten dat de klutters kan ook zijn. Dat het zeg maar te maken heeft met het feit dat ik de lezer er niet op heb zitten. Ja, zie je? Ja, kijk, ik heb hem veranderd naar oorsprong gebruiker. En dan nou, kan ik er veranderen, rechtsboven, linksonder, is een wat wazige functie hoor, want het is vaak zo dat je drie functies, vier functies hebt uh, voor hetzelfde verhaal te bereiken. En um, nou ja, ik zou me daar niet al te druk over maken. Um, Oké, okay. krijgen we daaronder, laat de laatste positie zien. Als ik die klik zal de lezer terugspringen naar zijn laatste bekende positie waar die was. Dus als je de laser weer verschoven hebt, maar we hebben net al gezien, beginstand, na-beginstand, dat is allemaal mogelijk. Hè? Dat is allemaal een optie, zeg maar. Dan krijgen we de optimalisatie instellingen. Even, even kijken of die laatste positie zien. Je ziet niks gebeuren, hè? dat is heel logisch, want mijn laser is niet aangesloten, dus dat kan helemaal niet. Deze wel, optimalisatie instellingen. Als ik die aanklik, dan zijn er een aantal dingen die ik kan doen om te optimaliseren. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb hier niets aan veranderd. Dit is dus die optimalisatie van, die, van dat snijtraject. Hè? Dat hij niet eerst een stukje links snijdt en dan een stukje rechts snijdt, om vervolgens weer naar links terug te keren, zeg maar. Een uh, aantal dingen kunnen hier ingesteld worden. Rangschikken per laag. Rangschikken per groep. Rangschikken op prioriteit. Um, deze zijn optioneel en kunnen opnieuw worden gerangschikt. Nou ja, ik vind het mooi. Eerst de binnenste vormen knippen. Uh, dat staat aan in de volgorde van de richting. De op deze basis, op deze functies die hier staat, zal hij dus um, ja, de ide het ideale pad volgen als er iets gesneden moet worden. En nogmaals, ik heb hier dus niets aan veranderd. Ik laat het dus zo. Dus als ik op standaardwaarde zou drukken, dan zal waarschijnlijk dit zouden weer verschijnen. Want ik ben eigenlijk tevreden met hoe mijn laser snijdt nee, Dus ik ga ze niet allemaal behandelen. Dat um, is het yeah. venstertje. Ik klik oké. Okay. We hebben er nog drie over in dit venster. Nou, en dat is eigenlijk euh, ja, apparaten. Moet die maar even aanklikken. Laat die zien welke laser door, door mij in Lightburn is ingegeven als ik die heb. Nou, dat is de Ortu Laser Master 215 watt versie. Uh, in dit venster kun je die laser zelf laten vinden. Dan moet hij natuurlijk aangesloten zijn en aanstaat. Dat is vindt mijn laser. Je kunt hem handmatig aanmaken maken. Dan moet je natuurlijk de nodige dingen weten. Bijvoorbeeld, hoe groot je werkbed is en wat de aansturingssoftware is van die laser. Is dat Gerbel of is dat wat anders? Lightburn Bridge, dat is een apart apparaat wat je bij Lightburn kunt kopen, zodat je de laser via WiFi kunt gaan bedienen. Tja, dat moet je voor kiezen, ja of nee. En sommige lasers leveren een, een, een bestand zeg maar wat zeg maar alle settings bevat en dat kan dan geïmporteerd worden. Nou, en dan heb je als je meerdere lezers hebt. Ik moet hem, denk ik, aanklikken, vermoed ik. Dan zullen we die andere waarschijnlijk ook wel gaan zien. Ja, oké. Okay. Instellen als standaard. Nou, dat is die, want ik heb er maar één. Je kan hem bewerken, zodat je zaken verandert. Hè. Bijvoorbeeld het werkveld verandert. Je kan hem weggooien. En je kan hem exporteren, zodat je ook zo'n initialisatiebestand hebt voor deze lezer. Nou, in dit geval is het niet zo heel moeilijk. Want op het moment dat jij de lezer hebt aangesloten en jij doet zeggen: vind bij le mijn, le mijn, le mijn lezer, zal hij die Artu ook echt vinden. Het impliceert automatisch ook al gelijk dat jij meerdere lezers aangesloten kunt hebben. Je ziet wel eens op uh, YouTube van die videokanalen waar mensen uh, meerdere uh, lezers aan het reviewen zijn. En dan zult je zult zich afvragen, ja moet het dan niet een keer opnieuw een light burnen? Nee, je kan hier rustig vijf lezers hebben aangesloten staan. Je zult alleen zometeen in een van de vervolgschermen moeten kiezen welke lezer ik nu wil gebruiken. En dat gaan we gelijk zien. Dat is namelijk de rechter van de drie. Daar staat nu op dit moment dus Ortu Laser Master T15 Watt. En dan zul je zien dat dat ook de enige laser is die aangesloten is. Maar als jij meerdere lasers hebt, zullen hier meerdere lasers getoond worden. En heel belangrijk, zeker dat kan per computer namelijk veranderen, is op welke comport wordt die nu herkend. Ik weet bijvoorbeeld dat op de laptop waarmee ik de laser aangesloten heb, want dat doe ik niet met deze laptop, daar is dat comport 16 als ik het goed heb. Um, en je besnapt dat als jij daar de verkeerde kompoort zou kiezen, ja dan herkent hij hem simpelweg niet en dan gebeurt er dus ook niks. Goed. Dat was het tabblad lezen. Ik ga ook de laatste nog doen, ondanks de lengte van de video. Sorry, ik klik op iets verkeerds. En ik ga namelijk het laatste tabblad doen, dat is tabblad bibliotheek. Kijk lieve vrienden, het zou natuurlijk erg vervelend zijn als jij bij elk soort materiaal wat je wil gaan gebruiken, en bij elke vorm van gebruik, snijden, graveren, graveren van een lijn of graveren van een vul of graveren van een afbeelding, dat je dan iedere keer moet gaan uitvinden van welke settings nou de beste zijn. Dat zou erg vervelend zijn, dus het is sterk aan te bevelen dat als jij met bepaalde materialen gaat werken, Um, en je hebt uitgevonden wat de beste settings daarvoor zijn. Dat je dan ook um, die settings gaat opslaan. Ja? En dat is eigenlijk wat hier gebeurt in die bibliotheek. Ja? We zien hier de soorten materialen. Je ziet meer materialen dan wat ik in werkelijkheid gebruik. En dat heeft te maken met het feit dat ik um, de LA Hobby Guy. Uh, dat is een... Um, een videokanaal, de Louisiana Hobby Guide, dat is misschien wel een van de beste vormen van uitleg die je van Lightburn kunt krijgen. Alleen, het zijn Engelstalig. heeft een forum en daar kun jij zeg maar ook al bibliotheken en dergelijke downloaden. Dat helpt enorm, want dan heb je in elk geval een startpunt. Het enige wat ik erop tegen heb, en, en deze man is heel erg goed in zijn uitleg, maar geld boeit hem niet. En dat betekent dat hij zijn lezers gewoon permanent op 100% gebruikt. Tenminste, volgens zijn bibliotheek. Maar dat verkort de leeftijd van je laser enorm. Dus in feite moet je er een beetje mee gaan spelen. Je moet een beetje omlaag. Bijvoorbeeld met percentage. Maar dat betekent misschien ook dat je snelheid wat omlaag moet. Want als je snelheid omlaag moet. Dan uh, zal er iets meer power op, dat, op, op datgene krijgen wat je aan het doen bent. Nou, ik geef even wat voorbeelden. Maar ik heb hier zelf ook al het nodige aan toegevoegd. Ik laat even iets zien. Stel ik wil timmerhout. Ik gebruik heel vaak timmerhout. En wat ik doe. Ik zet als ik zo'n zo serie maak, probeer ik ook even uh, waar ik het gekocht heb met de prijs ongeveer. Inmiddels was die trouwens goedkoper alweer, 6,9 euro zag ik. Maar goed, 6,49 euro voor 3 mm timmerhout. Ja? En er staat een pijltje voor, dus ik kan hem uitklappen. Ga ik doen. Even laten zien wat ik daar heb. Dan zegt hij hier 3 mm. Nou, dat had van mij niet nodig geweest. Maar goed, in dit geval misschien. Zeker als je gaat snijden wel. Maar als je gaat graveren, maakt het niet uit of het 3 mm is of 10 mm. Dat is niet interessant. En dan zie je hier vier dingen staan. Cutting. Ik wil snijden. Engrave de lijn. Oftewel het graveren van een lijn. Dus niet snijden. Want ja. Kijk, snijden doe je ook met een lijn. Maar dat is, dat is het begrip cutting. Dan engrave vullen. Dat is als ik een afbeelding gevuld dan heb. Ik wil Lucky uh, Luke. Ja, en ik wil dat ook echt een beetje ongeveer zoals het hier is. En dan tot slot foto op hout. Waarschijnlijk is die laatste foto op hout zal een logischer zijn. Maar goed, oké. Okay. Nou, wat er nou gebeurt? Ik klik op die cutting. Is er is nog niks veranderd. We zien een aantal knoppen aan de rechterkant. Ik zie een nieuwe vanuit laag. Stel, ik wil nog een setting toevoegen hieraan. Dan kan ik een nieuwe setting maken. Dus ik kan bijvoorbeeld de uh, cutting 6 mm maken. Bij wijze van spreken. Ik noem maar wat. Dat is niet zo handig. Want dat timmerhout heet 3 mm. Dus maar goed. Maar dat zou ik gekund hebben. Belangrijkste in dit geval is bewerk de snede. Gaan we even doen. Als ik bij bewerk de snede kijk. Dan krijg ik eigenlijk een gewoon werkvenster. En daar zeg ik. bij, Als ik ga snijden. Gebruik ik van dit 3 mm hout van de gamma. Daar hebben we het over. 300 mm per minuut. En een maximaal vermogen van 75% in de stand lijn. En vier keer eroverheen. Dus bij aantal keren 4. Ja. Deze settings zijn de settings die hij onthoudt als zijnde mijn snijsettings voor 3 mm hout. Wil Ik graveren en ik kijk in datzelfde venstertje. Dan is dat een heel andere waarde. Dan is dat 2000 met 60%. Nog lijn, want het was uh, lijn had ik gezegd. Dus lijn graveren. En daar ga je er maar één keer overheen. Nou, en zo kan je voor elk materiaal. wat je maar kunt bedenken. Nou, laten we die materialen maar eens even doorlopen. We gaan eventjes, even naar boven toe. Je wil dus dubbelen zien, omdat er dus gedeeltelijk nog in staan. van wat ik toen gedaan dat heb. en gedeeltelijk van wat ik toegevoegd heb: 250 gram krachtpeper. Um, daar heb ik een andere hiervan in zitten. En dat is. Ik even kijken of ik die toevallig kan vinden op dit moment: um, Kraftboord. Ja, kraftbordel. Uh, die zit middenin onder ongeveer. Dat is dus wat dat is. Dat is eigenlijk een soort karton met een kleurige laag. En daar overheen zit een zwarte gepoederkote laag. En dan krijg je meestal zo'n zo zo houten stiftje bij. En dan kan je een tekening maken door dat zwart weg te krassen, zeg maar. Maar dat kan je ook heel goed lezen. Nou, acrylic, acryl. Dus dat is um, plastics, plexiglas en dat soort dingen meer. Beukenhout. Nou, beukenhout heb ik... Um, Toevallig ook liggen. En heeft, dat is een hardere houtzoot heeft dus andere instellingen nodig. Canvas, oftewel karton met schilderscanvas eroverheen. Zwart-wit, Action, 1,55 euro. 3 keer 25 bij 25 Als ze hebben, want de laatste twee maanden, dat ik erbij geweest heb, hebben ze, ze niet meer op voorraad. Maar ik hoop ze weer tegen te gaan komen. Cardboard, dat is karton. Die heb ik nog niet gebruikt. Um, maar kan je natuurlijk ook lezen. Dan moet je wel hele lage power en zo hebben, want anders gaat de zaak in de hands. Keramic tile, oftewel gewoon tegels. 6,39 euro bij de gamma, 44 stuks maat, 15 bij 15. Normaal zijn ze iets duurder, 7 euro zover, maar 6,39 is vaak de aanbiedingsprijs. En ze zijn regelmatig in de aanbieding, want het zijn eigenlijk hele slechte tegels. Maar niet voor wat wij doen. Daar zijn ze perfect voor. Coated or painted metal. Nou, denk bijvoorbeeld aan business cards met... Uh, uh, een kleurtje eroverheen. Dat zijn van die metalen business cards. Die kan je in China bestellen. Daar heb ik ook al eens een videootje over gemaakt. Uh, Anodized. Enodized. Anod, nou ja. Geanodiseerd. Aluminium. Moeilijk woord. Cotton cloth, Oftewel katoen. Nog niet gebruikt. Maar ook hij heeft hier al dingen staan. En ongetwijfeld zal het weer 100% zijn. Even kijken. Cotton cloth. Ik hou helemaal niet van 100%. Want dat gaat niet goed. Het gaat in dit geval over snijden. Zie je, 100 Maar goed, je hebt wel een basis. Je hebt wel een basis. Dus als ik dit nu naar 800 doe en ik doe 80%, zit ik redelijk in de buurt, zeg maar. Dat is één ding wat zeker is. Ja? Um, donker plastic. Donker acryl, bijvoorbeeld. Je hebt zwart acryl ook. En dat is, ook, dat is absoluut te, te, te bewerken. Glas. Nou, dat ga ik je van de week laten zien. Dat is, um, dat is hartstikke mooi om te doen. Nou, hebben hebt nog een keer of Ofwel hetzelfde als kraftpapier bovenin. Leer. Lijsteen, ik heb hier van de Action. dat zijn onderzetters, uh, 1,22 euro, 4 stuks, 10 bij 10 fantastisch spul. MBF, 8 mm, is dus niet om te snijden, maar om te graveren, ook weer van de praxis, 7,79 euro. Metaal, dan niet geweefde uh, stoffen, dus dat zijn eigenlijk synthetische stoffen, wel mee oppassen, want er zijn ook giftige stoffen. Plywood. Dat is eigenlijk een beetje wat ik timmerhout noem. Spiegels. Kan ook. He, 15 bij 15 per 6 stuks. 8,9 euro bij de gamma. En ik heb gezien dat ze ze ook bij 12 hebben. Dan zijn ze relatief nog goedkoper. Ik geloof 13 euro nog wat. Stone. Sleet. Nou, sleet is eigenlijk hetzelfde als lijnsteen. Maar steen natuurlijk niet. En steen kan je ook graveren. Um, ja, niet heel diep. Maar je kan daar een afdruk op maken. Nou, de timmerhout. En dan dikhout. Zo kan je dus... Heel veel dingen hier in toevoegen, zeg maar. Als je dus iets hebt aangeklikt, dan zien we dus aan de rechterkant, daar hebben die knoppen staan. Stel, ik uh, uh, heb dus iets gemaakt. Hè. Ik heb hier die, uh, die uh, Lucky Luke. Hoppakee. Okay. Ja. Ik ga nu naar de rechterkant. En ik zou bijvoorbeeld hier gaan zeggen van, ik wil dat op hout gaan gebruiken. Even kijken. Foto op hout. En dan zie je daar boven toewijzen aan laag. Worden, dan wordt de laag waarop deze afbeelding zit, dat is de zwarte laag, dat kunnen we aan die stippelen omheen zien, worden die settings die ik daar foto op hout heb, die worden toegewezen aan die laag. Wil ik een nieuwe laag creëren, wil ik, een, wil ik iets nieuws hier creëren, dan kan ik dat creëren vanuit nieuwe laag, dan maak ik dus bij snijden lagen zelf mijn settings. En ik kan vervolgens gaan zeggen van nou dat, dat is voor timmerhout van 6 mm, ik noem maar een zijstraat. Nou, bewerk sneden is dus om die instellingen te veranderen die opgeslagen zijn. He, dus met andere woorden, al die dingen die ik opsla in dit menu, uh, ja, die blijven hier onthouden worden. En, um, nou ja goed, die kan het dus wel eens moeten bewerken, eh, omdat ik toch vind dat ik misschien iets te snel uh, lees of iets te langzaam of wat dan ook. Ik kan de omschrijving bewerken, he, stel die prijs van dat timmerhout gaat omhoog of omlaag, dan bewerk ik de omschrijving en dan kan ik daar een andere tekst van maken. Ik kan dupliceren, dat is dus kopiëren van die setting. Ik kan het verwijderen. En dan heb ik onderin um, nou, die bibliotheek, want die bibliotheek is natuurlijk ook ergens opgeslagen. Um, die bibliotheek bestaat dus eigenlijk gewoon uit een bestandje. En dat bestandje dat staat, en dan gaan we weer even terug naar de documenten. Eentje omhoog. Dan zien we hier staan Materials. En in Materials... Staat dus het bestand wat, waar al deze settings in staan. Zie je dat? En die is toevallig net gewijzigd. En dat klopt, want ik ben met glas bezig geweest. Um, dus als ik hier nog geen settings heb en ik heb ergens, zoals bijvoorbeeld bij die Louisiana Hobby Guy, zo'n bestand gedownload met al die settings, dan kan ik dat laden hier vanuit uh, deze knop. Laden. Ik kan kiezen opslaan. Dat is dus dat die opgeslagen wordt over het bestaande bestand wat ik net geladen heb. En dat is als ik dingen gewijzigd heb, dan moet ik dat doen. Want anders dan slaat hij die, die settings niet op. En ik kan ook kiezen voor opslaan als. Stel ik wil een kopie hebben, die wil ik ergens op een NAS-server hebben. Dan zeg ik opslaan als. En dan maak ik een kopie op een andere plek dan waar ik hem normaal gesproken vandaan download. En tot slot heb ik een functie nieuw. En dat is wanneer ik een compleet nieuwe bibliotheek wil maken. Een compleet lege bibliotheek. En je kunt je voorstellen dat dit natuurlijk een, een, een goudmijn is. Want Ondanks dat je niet altijd precies met deze settings hoeft te werken, is dit wel een basis. En dat is vaak het hele probleem met dat hele lezen: is dat dan zeg maar, um, ja waar te beginnen, met welke speed, met welke power. Nou, door zoiets te hebben, heb ik in elk geval een indicatie van oké, okay, ik moet ergens in die hoek zitten, zeg maar. En dan kan je met experimenteren wel uitvinden van wat is nou de ideale setting. Wel altijd als je ermee klaar bent met bewerken, kies je voor opslaan. Goed lieve mensen, ik heb ze toch alle drie gedaan vandaag, zoals je gezien hebt. Voor vandaag denk ik dat het voldoende is. En in deel 14 gaan wij laten zien, of ga ik laten zien, hoe je nou een redelijk complex um, gebeuren. En ik zit te denken, dat weet ik nog niet helemaal zeker, maar ik zit te denken aan een jigsaw puzzel. Hoe maak ik dat dan in Lightburn om even te laten zien hoe je met die functionaliteit omgaat. Um, maar dat is voor de volgende keer. Voor vandaag was het genoeg. Tot de volgende keer. Dag.